Yo, dames en heren van Jumperdie, welkom bij een nieuwe video. We staan hier bij de Lidl. We gaan nu en Mensen vragen eenmaal. We je een lidl of We staan hier dus recht voor de Lidl en we gaan vragen: Hey, waar is de Lidl? En we gaan binnen, bijvoorbeeld, vragen: Klopkoek? Weet je er allemaal wel, denk ik? Klopkoek? klopkoek. We gaan gewoon hele random dingen vragen aan mensen hier in de Lidl. En dit is dus hashtag alles Ik Vraag ik ben niet ik kan nu vragen. Hè? Wie wil ik nou? Ja, Joed, ik ben heel gezond. zo, ik ga het niet vragen, hè. Nee. Ehm um, mag ik vragen? Vanavond ja, um, nou, voor mijn um, lunchpakket. Um, heb ik ook opeens laat gezien blokkoekjes, maar ik weet niet of Dat is Klinkt je raar. Wat blokkoekjes? Nee, dat hebben we niet meer. Nee? Volgens mij niet. Nee? Alles zo's ze... oh. Ja, we hebben wel zoiets gehad, dat verandert nog wel eens dus met eh uh... volgens mij zijn het nog Oh. Volgens mij tegen die in de eerste gang en dan aan de binnenkant onderin. Het uh. is dus goed, we zullen kijken of... Hume en ik gaan vragen. Wat gaan jullie doen? Wij vragen uh, waar de Lidl is. gaan we gewoon bij de Lidl staan. Kijk, dan zie je het gewoon letterlijk. Lidl logo. We staan bij de Lidl. En we gaan gewoon aan mensen vragen waar de Lidl is. Let's go. Oké. Kom eens. Ik zie je wel normaal ik Hé, zijn jullie er ook? Mag vragen? denk jij? Ja, Kees, ze geven gewoon geen antwoord. Ja, nee, uh, ga, weet het dan, ga bij die vrouw. He? ga het, doe vrouw. doe nee. doe het, doe het, nu! doe het, Kijk eens. Kijk eens hier. Wat is dit? Dit is de dit is Daar moet je in. Dat je het alsjeblieft. Wat kunnen jullie opdrachtjes aan doen?